Je ziet dat er veel jonge makers zijn die, die dat aan het maken zijn, daar ergens mee naartoe willen, voor het eerst een publiek willen hebben. En, uh, je kunt het op YouTube zetten, maar ja, dan zie je je publiek niet. En Nu kun je praten over die film en kun je misschien ook zomaar uh, ontdekt worden door iemand of in ieder geval een applaus krijgen voor wat je doet. Voor mij als eerste keer is het best wel groot. Want je hebt een kleine rode loper, je hebt allemaal andere mensen die misschien echt hele goede films maken en al heel veel ervaring hebben. Ja, ik ben wel nerveus. Als je een film maakt, en bij ons is het dan vanuit de opleiding, maar dan ziet een heel beperkt publiek het eigenlijk en Het is leuk dat mensen dan weer uh, er iets over zeggen en je, het stimuleert je weer om iets nieuws uh, te willen maken. Het verhaal moet wel sterk zijn om er uh, al die tijd naar te kijken. Het blijft toch zo dat het publiek moet het lekker vinden om dat, die film te willen zien. Vertrouw op je filmische kracht. Je ziet... Soms staan het films en mensen denken: Oei, komt de boodschap al over? En dan gaan ze iets benadrukken. Want het hele filmbouwwerk stort daar Iedereen heeft eigenlijk gekozen om binnen een soort van beperkte arena te blijven. En dat is eigenlijk heel goed als je weinig budget hebt en weinig middelen om juist niet een mega verhaal te willen vertellen, maar juist heel erg te beperken in de arena. Kijk, ik heb een prijs gewonnen: het is de publieksprijs en dat vind ik ontzettend leuk. Jonge regisseurs die nu bezig zijn, die gaan zich alweer wat vaker, hopelijk, verdiepen in, ook in het acteren. Wil je fictie maken? Ik probeer niet alleen met tekst of met dialoog je verhaal te vertellen, maar probeer het ook met beeld te, te vertellen. Want hoe meer het, uh, het camerawerk toevoegt aan het verhaal wat je wil vertellen, hoe meer het je uiteindelijk ook um, ja, een emotie zal geven. Jaakva is toch een, een filmfestival waar, waar de, de jongere, meer creatievere uh, filmmakers die nog wat durven te experimenteren bij elkaar komen. Heel prettig dat het uh, toch een behoorlijk niveau heeft. Soms raakt het film en soms raakt gewoon de passie en de energie van de maker die je door de beelden heen voelt. Ik vind het leuk dat ik hier was en dat ik, je uh, vond een enige ervaring.